Hey Nozzy, mij is mijn veger gelukt. Probeer jij eens of ben jij een loser? Hoe durf je mij een loser te noemen? Ik had de vorige keer gewoon pech toevallig. Yeah, yeah. Shit, <laughs> weer op! Hey <laughs> jongens, kijk eens hoe erg Nossie faalt. En het is wel mijn veger. Dat beter dan falen in je naam, sukkel? Genoeg, er komt een dag dat jullie voor mij gaan knielen en mij zouden eren als dokter Anders. Dan kan je in lang wachten, sukkel. Dokter Anders sukkel van jou.